We schieten één keer om te waarschuwen, daarna om te doden. Ik ben Abigail Abraham en ik speel Millie Hendricks in de neofiction reeks Arcadia. Millie is, een, ja, ze is militair van beroep, um, ze is zeer ambitieus, een echte doorzetter. Ze voelt een heel grote verantwoordelijkheid voor haar familie. Maar ze is ook een mama en dat is soms een beetje moeilijk. Zo, carrière en um, gezinsleven combineren is, niet voor, is voor haar niet zo eenvoudig. Ik ga me bezig met mijn eigen scoren, niet met die van iemand anders. Ondanks dat ze zich hard uh, opstelt, over de buitenwereld, dan is ze wel heel, heel, zacht, heel zacht en kwetsbaar van binnen. Dus ik eis focus en discipline. Uitdaging puur voor mezelf als uh, actrice, om midi te spelen, was uh, ja, militair spelen, dus dat was bij schieten en vechten. En dat was iets dat ik nog nooit gedaan had. Uh, actiescènes, dat was absoluut een uitdaging om, uh, om van, dat, van dat soere personage ook iets zacht te maken uh, vond ik leuk om, om mee te spelen. Uh, maar er nog niet te veel verklappen ingerukt...